Je gaat geen rare dingen doen want ik heb een wapenstong en ik gebruik hem. Ik heb dat begrijpen. 1 gestolen vrachtwagen. Achtervolging gestolen voertuig. Uh, ga door, schoten los op het voertuig. Wow, dat was hem. Hallo mensen, leuk dat je jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSPD voor morgen. En vandaag ga ik met Wim, met uh, Pieter en met deze Range Rover uh, politieversie. Waarom met Range Rover politieversie? Waarom met Range Rover? Huh, wat? wat dat, dat past toch helemaal niet bij mij? Nee, dat klopt aan de ene kant wel. Uh, maar ik dacht wel van, laat ik het toch maar eens aan jullie vragen. En dat heb ik aan jullie gedaan op Discord. Daar zitten zo'n 700 uh, leden. Uh, misschien zelfs wel meer. Nou, dat is toch een grote groep en ik dacht ik vraag het daar eens en daar kwam eigenlijk wel uit dat uh, mensen ook wel eens, want ja wat vroeg ik daar dan zullen jullie afvragen. Ik vroeg daar, willen jullie ook wel eens um, video's zien met, tussen aanhaling eens, onrealistische voertuigen. En onrealistisch bedoel ik dan mee Range Rovers, uh, BMW's, X5, uh, met en striping, Tesla's, Porsche's. Uh, en dan kwam eigenlijk wel uit dat jullie dat willen zien. Ik ben zelf namelijk altijd zo van het realistische. En dan bedoel ik de Tourant, de Mercedes, de Audi. Uh, maar goed, als jullie dit willen zien, uh, ben, doe ik daar zeker niet moeilijk over. En dan gaan we daar een leuke video van maken. Dat uh, betekent niet dat ik dus ook als een gek ga rijden. Um, en dus mij uh, alle verkeersregels aan mijn lab. Hoe dat mooi heet. Um, in ieder geval, dit is hem dus. Range Rover SVR is het geloof ik. Uh, ja, bestaat dus niet in het echt als politieversie. In ieder geval niet. Nou ja, wacht. Dit moet ik even met jou fixen. Anders gaan we in en uit. Blijven stappen. Uh, look at play, sign to En enabled. Zo, stap in en blijf zitten. Laten we de straat op gaan. Hij bestaat dus niet als echte politieauto in het echt. Wat ik al zei. Maar uh, voor nu uh, wordt het onze auto. ...voor vandaag deze dienst. Die auto die vol met roken... ...die staat geloof ik nog rechts. Hè? Dat was die... ...auto daar. Ik ga even kijken of dat hem is. Want die mag natuurlijk niet zo verder rijden. Ja, hier staat hij. Dat is natuurlijk zeer gevaarlijk. Hij heeft gewoon een platte bandje. Dat is gewoon... Uh, ...niet verantwoord om zo te gaan rijden. is niet gestopt. Wanneer stop je? Oké. Okay. Volg maar. we hier een geschikte plek zoeken om hem neer te zetten. En ook te laten staan voor de takelwaggel. Zo. Even kijken. Even kenteken controleren of danig nog... Het is een dure auto, zie ik. Of ziet die uit. Hij heeft daar een bijzonderheden zijn voordat we de persoon naderen. Ja, die wordt gezocht, zie je. Maar waarvoor wordt gezocht? Ik heb toch even rekening houden mee. dag. We hebben een uh, tijdskaart voor me zien. Ik wil dat het handen op het stuur houdt, voor zover dat kan. Dat is gewoon zichtbaar houdt. Oké, okay, luister. Jij mag zo even uitstappen. En hij crasht, dat is niet mooi. Ik had de man is gewoon dik aangehouden. Hij stapt erin en hij gaat verder rijden. Ik kan er niks aan doen. Laat hem maar. Uh, wat ik wel kan doen is weer alles opnieuw opstarten. Hij werd in ieder geval gezorgd naar nou, Als hij blijft staan kan ik snel weer LSPDVR uh, Force Oeh. Duty. Nu crash hij misschien weer omdat ik te snel was. Ja, dat vond hij niet leuk. Dat ik zo snel was. Gewoon we wachten het rustig af. Ja, goed. Oké. Okay. dag. Ik ben Wim. wist je al. We beginnen gewoon overnieuw. mag ik even uitstappen. Kom eens hier. Stap eens uit. Huister eens. Je gaat geen rare dingen doen want ik heb mijn wapenstok en ik gebruik hem. Ik heb dat begrepen. Oké, okay. Je bent aangehouden. Je wordt namelijk nog gezocht door ons. Mag je omdraaien. Mijn collega is erbij. Als jij ziet naar mij dan doet hij iets aan jou dit voertuig lekt ook joh. moet je kijken, ja dus is gevaarlijk, je moet zo de brandstof voor laten komen ook al kan ik dat niet ah. ja sorry, nee, dit is echt je je ah jawel, we zetten hem wel in ons voertuig ik wil net zeggen, dit is echt typisch mij dan vraag ik zonder dat ik het door heb uh, een transport eenheid terwijl ik hem gewoon had kunnen meenemen maar we nemen hem mee, gelukkig nee, jij ja, ja, hoort bij mij ja aan, aan. Oh, poef. Ga je het alstublieft prima 2. Uh. Ah. Ah, okay. er ging iets fout. Maar die auto wordt afgesleept. Uh, ik vraag gewoon een nieuwe bodyguard. Alsjeblieft, kijk eens. Dit is Henk. Uh, nieuwe auto. Henk stap in, niet achter mij. Natuurlijk stap je gewoon lekker naast mij in. Volgende verdachte doen we gewoon simpel of simpel doen we gewoon bij mij in de auto stoppen en geen transportje vragen dat was nogmaals gewoon automatisme Nou, even kijken daar rijdt alsjeblieft prio 1 wordt een vrachtwagen gestolen nee stap je nou in moet ik dit wat doen Prio 1 gestolen vrachtwagen. Hij komt recht op mij af. We hebben best een dikke bak, dus we zouden... Oh, maar dat is ook wel een dikke vrachtwagen. Ik wilde zeggen, anders kunnen we hem best wel even van de weg duwen, maar hij is toch wel groot. Spreekt de politie. Stop uw voertuig onmiddellijk. de volging Het is druk ook op de weg, we gaan geen uh, rare... Oh een paal, oh ja vol op mijn dak. Ja, Eén is deze kant op... Uh... Oh, er rijdt nog over een man heen, door een man heen. Uitstappen. Handen omhoog doen. Uitstappen. Handen omhoog. Kom op. Staan blijven. Vorm te voet. Staan blijven. Er zijn vuurwapens op je gericht? Uh, en een taser. Misschien was mijn vuurwapen wat overdreven. Eenmaal aanhouding als je alles onder controle Graag. Uh, ja. Ik ga geen takelwagen vragen want um, zoals jullie hopelijk begrijpen of snappen waarom ik dat niet doe is omdat ik niet weet wat er dan gebeurt een super kleine takelwagen die dan zo'n enorm bakbeest als deze vrachtwagen achterop gooit ik denk dat dat weer hetzelfde effect gaat hebben als uh, een gamecrash of gewoon totdat zorgt voor een gamecrash ja zeker kan ik ermee sta op Ja, jij met mij mee als je een ding bij die mij mag hebben, kan je verjeren? wat heb je in je gezicht zitten, tatoeages. Nou, mij komen. Nou, hoe kom je daar nou weer? Hm? Hey. Oprecht, oh, hoe kom je daar nou weer? Hey. Stap in, stap in. Ja, mijn collega staat achter dat hek, ik weet niet hoe die daar is gekomen, maar die komt wel weer vanzelf tevoorschijn. Uh, ik moet hier zijn zo te zien. En dan dragen wij hem over aan een collega en dan kunnen wij gewoon lekker door hen uh, overtoe naar de office. Oké. Okay. En door en onze auto is weer helemaal schoon en mooi. Nou collega, ik zie je wel weer. Meestal als ik dadelijk een melding krijg, dan staat hij opeens wel naast me en denkt van hé, hey, daar ben je weer. Dus uh, komt goed. Niet volgen van de verplichte rijvak iets. me een uh, stopteken waardig toch. Niet volgen van een verplichte rijrichtings geloof ik dan. Nou weet je wat. Als we niks uit komt, zijn we vandaag. Het, uh, Papa, 4, 1, een wagen, Iemand zei me dat ik moest letten op takelwagens. Die rijden er veel, maar die rijden er blijkbaar ook alleen maar de rood, zei hij. Um, valt mij niet heel extreem op. Natuurlijk moet je wel beseffen dat in GTA mag je rechtsaf door rood. Ja, vrouw, ben jij dronken of zo? Nu heb je wel een uh, bekeuring te pakken. Die gaat eens blazen. Die auto lijken op elkaar. Deze twee. Kijk eens. Wow. Dat is gewoon de GTA versie van, de, van deze denk ik. Goedendag. Hey. Voor mijn uh, ruis. Dankjewel Lucia. Met de eigenaar van het voertuig zag ik al. Dus jij hebt iets gedronken vandaag. Ik heb drugs genomen, ook niet. Uh, je mag even voor mij blazen. Toen ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Bla oh maar. Even kijken. Oh je wil nu meewerken. Oké, okay, dan ga ik je nog eens vragen. Ik heb namelijk vermoeden dat je iets gedronken hebt mag je blazen tot ik stop zeg poging 3, laatste keuze, anders ga je gewoon mee naar het politiebureau blazen tot ik stop zeg ja blazen en stop maar, nee, oké, okay, goed, mag je uitstappen, bij een bij deze aangehouden voor niet voldoen aan een vordering van een agent of zoiets uh, niet mee willen werken aan een blaastest, je blijft staan, je bent aangehouden um, en je gaat op bureau ik ga mij uh, jou een, nog een optie geven om mee te werken. Voldoe je ook daar niet aan. Dan uh, wordt er bloed afgenomen geloof ik. Hey collega. En dan is ze gewoon uh, de rijbewijs kwijt. Dus dit is maar wat je wilt. Ik zet je nu in ieder geval achter in mijn voertuig. Ik ga jouw bijrijder uh, even bevragen. en Oh shit. ja daar kunnen we niks mee nu ik heb uh, lucia die is aangeraden en ik heb er nog twee zitten. Dus. goeiedag hé. nou jammer voor een keer beter pakken we ze Hoi. Ik heb iets gedronken maar even om blazen tot ik stop zeg dan weet ik het zeker ja, maar niet, niet te veel, zeg maar. Het mag nog. eens voor vormen. Even snel controleren. Ja, oké, okay, goed. Dan mag jij in ieder geval je weg vervolgen met dit voertuig. En dan nemen wij uh, beste mevrouw mee. Dus wij gaan met Lucia naar het bureau. houden even blauw aan. tot we hier langs kunnen. Nou, daar zijn we weer. Dan gaan we maar verder. Een beetje in een ander gebied. Geef u alstublieft prioriteit. We hebben een driver onder de influence, near Rockford Hill. Iemand rijdt onder invloed, die gaan we eens uh, pakken. Oh, die rent al. Hoi, stop het even. En dood. Wat de fuck was dat? Hij zat niet klem tussen, tussen mijn auto en de muur. Dat kun je niet beweren tot dat ze was. Hij is wel dood. Ik ga een op, uh, ambulance deze kant op, Matkammer. Sprong die nou echt oprecht van het gebouw af? Die gas sprong gewoon van het gebouw af, hè? Yes. Gaat hij dan nou weer doen? What fuck? Nou oké. Okay. Ik hoop er niet voor hem. Hij wordt gereanimeerd en mijn wiel staat er misschien. Ja nu staat hij erop. Die stond er net ook niet op. Hallo veer. Mooi. Ah oh, daar is die man weer. Zet die auto hier nog? Nee, die is ook al weg. Goed, dan gaan we door. Nee, waarom willen jullie altijd naast mij instappen? Of achter mij instappen. Niet gewoon naast mij. Zwem niet leuk ofzo. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagens. We've got a possible stolen vehicle in okay. oh. Backlux City. Rijt alsjeblieft Prio 1. Achtervolging gestolen voertuig. Goed meegedacht Volvo, maar kwam niet helemaal mooi uit. Zit er zit ook achter een Volvo aan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je gaat me niet aanrijden, je gaat me niet aan. Hij red over me heen, collega schiet hem dood. Collega. Pot, je blijft ook gewoon zitten vriend. als ze levensgevaarlijke capriola uit heeft mij zojuist zo omver gereden uh, gaat door schoten los op het voertuig voertuig geramd klem gezet uitstappen en snel een beetje nou, ken je mij nog? je reed net over mij heen Goed. Op de knieën. Ben aangehouden. Voor uh, onverrijden van Wim. Negeren stopteken. En... Uh, ja, de rest wat erbij komt kijken. Gaan even verjeren. Denk bij die bij mag hebben. Jullie kennen het verhaal inmiddels wel wat ik dan had vertel. Verdachte gaat achterin. stakelwagen wordt besteld hey, let's go. en we gaan de verdachte transporteren naar de dikst we zijn de cel die zal 600 meter uit zijn nee, 466 ik vind hem eigenlijk wel dik en niet alleen omdat uh, uh, ja range sowieso wel vet dit vind ik dan weer niet de mooiste range maar hij rijdt ook gewoon echt lekker ik graag uh, die transportauto iets sneller deze kan op, dankjewel hey, we zijn aangekomen op Swerelds werelds raarste kruispunt Netjes hier stoppen nee, hij rijdt echt lekker, uh, niet, te, niet te langzaam, niet te snel, mooie wegligging. Ik ja, nogmaals, ik, ik raad iedereen aan om met een stuur te rijden. Nu zijn die Logitech's wel duur, uh, die G29, wat ik dan heb, de G27 had ik, ja, die was die bleek dus gewoon al. Ik weet niet of ik dat ooit heb verteld. Die bleek vanaf het begin dat ik die kreeg al kapot te zijn. En ik dacht al, nou als dit het is wat iedereen zo blij over is, dan snap ik dat niet. Maar die bleek dus gewoon kapot te zijn. en wel mijn geld teruggekregen. Ik heb echt geen zin om te wachten, sorry hiervoor. Uh, mijn geld teruggekregen. Maar toen kon ik dus geen Logitech G27 meer kopen. Omdat het, ja, ik heb daar twee jaar mee rondge of mee gespeeld. Uh, kreeg mijn geld terug wel. En vervolgens uh, zeiden ze alsjeblieft succes en ja toen had ik en geen stuur meer en had ik maar de helft van wat de G29 toen kostte omdat ik die G27 met zoveel korting had gekregen. Maar goed als je dus wel uh, met stuur uh, als je wel een G29 hebt of wilt zeker een aanrader voor GTA alleen al uh, en je, ja, je kunt er genoeg mee. En het, het het rijden in gta dat is echt wennen iedereen die zegt altijd van wow dat is vet kut maar als je eenmaal uh, daarmee rijdt dan voel je ook echt wat je auto van plan is zeg maar snappen jullie vast wel dat klinkt misschien raar maar uh, ja je weet dus wat je van je auto kunt verwachten dat is wel handig De laatste, laatste melding van vandaag iemand die oeh uh, oh, dat gaat het misschien nog lang duren Zij het 2. we gaan er even heel snel uh, Zentonen, zentonen. die moeten we gewoon heel snel vinden. Ik heb geen zin om een uur uh, te gaan zoeken. Hierangers rijden ze een Zentorno met iemand die wordt gezocht door ons. Wow, dat was hem. Mijn ik gaat echt niet van mij wegrijden Ik gaat uitstappen, handen omhoog doen, geen rare dingen doen Trevor Phillips is er ook nog eens op de knieën bij welke beweging zal er geschoten worden wacht hè? oh ik heb de verkeerde man aan aan de kant gezet, ik had een stopteken gegeven aan een voertuig die rijdt er alsnog door, zoals je ziet uh, ik dacht dat is zijn Centono maar goed ik moest in ieder geval hem hier hebben dus daar gaat het om. hebben we ding dingen er niet bij bij me ga ik ga je voor je eren mm, nee verder niks bijzonders ik had toch wel anders verwacht bij Trevor Ik ga doorrijden, dan kan uh, al het verkeer weer gaan rijden en dan kan die takelwagen bij de centor komen. Um, ja. Nou, we rijden nog even naar die politiecel om Trevor te droppen. En dan ga ik jullie alvast bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Um, ja, nogmaals, bepaalde mensen zullen naar mijn kanaal kijken omdat ik misschien.. Uh, vaak realistisch ben ik ben nu ook realistisch geweest denk ik Ik hem natuurlijk wel eens laten gaan met met wat hard ja snelheid op mijn snelheid letten doen misschien niet maar voor de rest probeer ik wel altijd af te remmen op kruispunten uh, ja dat soort shit ik begin niet zomaar te schieten voor mijn gevoel uh, natuurlijk als ik echt volgens de richtlijnen van schieten zou moeten gaan letten dan moeten gaan letten dan Merk ik ook dat ik veel te vaak schiet in GTA dan dat het in het echt mag, logisch. Maar goed. Um, ja, ondanks dus dat dit voertuig niet bestaat, hoop ik niet dat ik heel veel mensen nu uh, teleurstel tot ik ook al deze richting op ga. Uh, maar dat denk ik niet. Nogmaals, hè, mijn hele kanaal gaat niet helemaal in het teken staan van dit soort voertuigen bij deze vanaf nu. Uh, het is gewoon. Zo nu en dan ons een Range Rover of een BMW of een Tesla. Maar vooral nog gewoon T5, T6, Vito, B-klasse, Touran, Audi A6. Uh, noem maar op. Dus dat blijft wel gewoon zeker. We zijn aangekomen. En ik bedank jullie voor het kijken. jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.